Zo, so, nou, dat was het dan. Lekker rondje lopen in het bos. Heerlijk. Ja, oefeningen gedaan, Nou, ik thuis nog een paar oefeningen. En dan hebben uh, weer een lekkere zondag. Straks eventjes moeder uh, beneden kijken. Kijken wat Max ga gaat doen. Hartstikke leuk. Ah. En toch uh, ongemerkt is het. Wel iets hoor, zo'n oude molen. Leuke dingen zijn dat. Hoppakee. Zo. Uh, hop. Oh, gaan uit. Ik heb hier muziek meer nodig, nou. Ah. Uh. Nou, zullen we misschien wel misschien, afvragen, Maar uh, even zullen het pakken. Maar uh, waar Frans is. Frans had een uh, kleine blessure. Net onder zijn knie. Een peesje. Okay. Een peesje die, uh, die wat geïrriteerd was. Ah, waarschijnlijk uh, volgende week twee eventjes uh, mee gaat rijden mega zei gaat Ondie uh, de mega het uh, had lopen. Oh, hadden niet vergeten natuurlijk. Zo, nou. Nou, eh daar zijn een paar oefeningen, Een buikspieroefeningenjes. Want ja, dat buik moet de ook weer uh, wat uh, wat strak. Overigens uh, uh, ik ben het een uh, beetje ben niet echt aan het uh, Serieus met, met, met een dieet bezig of uh, weet ik het wat. Maar ik vond gewoon voor mezelf dat ik me uh, weer wat, wat fitter moest maken. Nou, dat uh, leidt natuurlijk altijd tot uh, dat je ook wat moet gaan afvallen. Het enige wat ik nu op dit moment eigenlijk. Een zendappelclipje. Het enige wat ik nu eigenlijk hoogzamerig doe is uh, een beetje opletten met eten. Ik heb gisteravond een uh, gourmetje gehad. Nooit beneden bij Frans. En uh, uh, ondanks dat uh, natuurlijk natuurlijk uh, uh, een klein beetje gezondigd. Dat moet ook wel een beetje kunnen. Maar wel beperkt. Niet, uh, niet meer hele borden vol uh, laaien met, uh, met sausen of met, uh, met andere zaken. Uh, met een paar frietjes erbij, maar dan uh, ook de friet zonder frietsaus uh, nemen. Een beetje CTSO's. Uh, maar met, met, met mate dus. Dat is het. Met mate. En is voor, voor iedereen is dat eigenlijk uh, gewoon toepasbaar met je normale voeding uh, wat je eet. Uh, gewoon niet, uh, niet, niet te vet. Uh, je moet ook wel wat vet hebben. Maar niet te vet. En als je vet eet, doe dat dan met mate. Dat is eigenlijk een, ja, een heel simpel gegeven. We hoeven geen zware diëten op eigenlijk. Uh, alleen daarop. Wat minder snoepen, uh, een beetje op je, op je hoeveelheid eten letten, uh, ook een beetje wat je eet. In het verleden heb ik uh, ooit een, een diëtenprogramma gevolgd. Uh, dan moest je iedere week moest je daar zo voor, voor een uh, controle. Uh, Dan kreeg je een, uh, een, uh, een boekje bij waar, uh, waar zij eigenlijk voor jou hadden uh, opgeschreven wat uh, bepaalde verplichte groenten waren. Wat uh, goed was waar, wat je doorlopend mag eten. Uh, de hoeveelheid uh, wit vlees, hoeveelheid uh, rood vlees per week, vis, uh, uh, met je boter gebruikt op je brood. Uh, nou, al dat soort dingen, al dat soort dingen hadden we allemaal mee. Uh, wat, je tussendoor, wat je tussendoor kan doen met eten, potteltjes, eh, mocht voor, voor ieder moment van de dag weer door paprika, eh, zo waren een aantal van die dingetjes. Als jij dus dan een snackmoment had of een snackgevoel had, eh, nou, neem, neem dat dan mee en ga dat dan eten. Als je dan drie, vier hapjes hebt genomen, dan is dat hongergevoel weer weg en dan heb je uiteindelijk heb je een tevreden gevoel, dat is dan eh, uiteindelijk lekkerder dan wanneer je dan een. Mars of een Snicker of een Bounty of iets dergelijks achter je kiezen uh, propt, uh, dan heb je daarna uh, toch een beetje een gevoel van verdomme. Had ik dat maar niet gedaan. Dus op dat moment is het lekker. En, uh, maar ja, daarna komt dus uiteindelijk toch een klein beetje die frustratie van uh, verdomme. En dat had ik niet moeten doen. Ik had die Mars niet moeten nemen. En al dat soort dingen meer. Als je daar dan een beetje op let, dan, uh, dan wil dat al, uh, al wel een beetje. Dus ja, en natuurlijk wat, wat meer bewegen. Dat bewegen dat, dat heb ik met mijn werk. Dan ben ik eigenlijk genoeg. Maar dit is zo: dat hardlopen. En als je, ik hoop straks dat de sportscholen weer open gaan, dan ga ik lekker weer naar het sportscholetje. En dan, ja. Het zijn allemaal van die dingen die helpen, om uh, weer een beetje een uh, fit gevoel te krijgen. Dus dat. Nou, Ik uh, ben met thuis. Het is wel een beetje warm in de auto. Maar goed, als het warm in de auto is, is het ook een beetje te doen buiten. Althans. Ik ga me even vanuit. Zo, sprees mee naar binnen. Ik uh, Zie jullie straks.